Het programma voor vandaag beginnen we eigenlijk altijd met het vertellen over de groenten en de fruit van waar ze vandaan komen. En dat we best kiezen voor seizoensgebonden fruit en groenten. Um, daarna gaan we, spelen we een spelletje, um, over, dan leren ze, dan voelen ze over groenten en fruit. En ach, pas achteraf gaan we echt iets klaarmaken met die groenten en de fruit. We kiezen ook altijd voor lokaal gebonden groenten en liefst ook seizoensgebonden groenten. Deze en de aardbeien groeien in de lente, zoals jullie zien in die, in die kalender van de lente. Ik heb geleerd dat de passinaar uit de winter komt. Uh, fruitjes en groenten van sommige landen komen naar ons land terecht. En en, um, maar als dat niet in ons land groeit, kan, um, komen ze met de vliegtuigen en dat zorgt ervoor CO2 en onze aarde wordt warm. Het was heel lekker. Behalve een beetje bij de, uh, de raps was het een beetje te veel leuk, Maar dat geeft niet. Ze hebben nieuwe dingen geproefd. Het was leuk, het was leuk om een, een, een glimlach op hun gezicht te zien vandaag.